Zo, welkom bij het laatste deel van de Lilliput 6400. Nou, om dus zo'n lampje te maken, moet je hem ontzettend scherp weten te buigen. Ik gebruik daarvoor een USB-kabel. Daar pasten deze kleinetjes precies in. Zit die goed op zijn plek. En dan kan ik de pootjes heel scherp ombuigen. Uh, deze is dus voor, de, voor deze kant. Um, op, uh, uh, uh, uh, als deze uh, goed scherp gebogen is, kan de kop eraf veiligheidsbril is aan te halen. Deze dingen vliegen hard, ik, ik probeer hem uh, zo glad mogelijk uh, te krijgen die kop daarna altijd even testen want anders heb je er een hele mooie in zitten die niks doet deze doet het nog en om hem er dan in te krijgen moet die uh, de pluspool de lange in dit geval moet aan de binnenkant Misschien moet ik dit gaatje nog even goed openmaken. Ja, deze wil nog niet. Het gaat goed open, dus kun je hem erin halen en kun je hem goed buigen het gat niet goed open is, heb ik hier zolderabsorb no clean. Leg je op het gat wat vuil is, uh, verwarmend met een soldeerbout en hij zal als het goed is alle oude tin er zo uittrekken. Als het zo rommel is kan ik het niet in het midden doen. Dus ik hoop dat dit nog te zien is op de camera. Zo, hopelijk hopelijk. Die past moet ik mijn borden bijpakken, maar dit had al een stuk beter, kijk. doet doe hem erin. Ik heb ze hier uh, net voor de, uh, voor de plaatjes uh, uh, heb ik ze afgebogen. Zover zit ze erin. En dan kan ik de led wat naar achteren duwen. Dan kan ik nog een beetje omhoog of omlaag bewegen, maar in feite is het meeste werk nu al gedaan. Zo, maar hij past hier ook precies in. Vervolgens. Ik zou hem nu al vast kunnen zetten, maar ik wil even zeker weten of ik hem niet te dicht, eh, tegen, of uh, te hoog of te laag of dat hij. Die... Ik moet nog wat ruimte hebben om te verschuiven. Zo, als ik hem dan aansluit. Dan kan ik hem nog een beetje omhoog of omlaag uh, uh, duwen trekken totdat hij precies goed zit. Maar ik zie nu, hier komt genoeg licht uit. Dat kan ik ook doen als dat als hij dadelijk vast zit dan kan ik hem ik heb genoeg ruimte om hem nog op zijn plek te zetten de lampen zitten erin de decoder zit op zijn plek en ik heb heel even met wat draden de motoren aangesloten om te kijken of dat de richting goed is nou, er zit maar één motor aangesloten en deze kan niet rijden met één motor hij kan alleen herrie maken met één motor en herrie maken kan aan de wielen kan ik merken dat hij op die kant op wil rijden. En je ziet hem ook een heel klein stukje bewegen als ik van richting wissel. En uh, uh, ik zie dus dat hier de uh, lampen aan deze kant branden. De kap gaat er zo op. Uh, dus. omdat ik hem draai, gaat het om hier. Deze kant. Ik pak mijn houtje er weer bij. En hier zit de witte lichtgeleider. ...die hiervoor komt En hier zit de rode die daarvoor komt. Dus als ik hem nu... Um, ...zo laten rijden... ...zo. Als ik hem nu die kant op laat rijden... ...en ik ben er nog niet helemaal uit of ik... ...voorward en backwards goed vind. Maar oké... Okay, ...als ik hem nu deze kant op laat rijden... ...dan gaat er dus... ...hier een lamp branden. En dat is de rode. En hij rijdt die kant op. Dus dat klopt verder. Ik vind alleen... Wat mijn uh, decoder aangeeft als uh, voorwaarts versus achterwaarts versus uh, reverse. Ik vind het lastig, zeker met die 6400's, die eigenlijk gewoon alle kanten opreden. Het maakt niet uit, uh, die hadden niet per se een voor- of achteruit uh, de stoel kon draaien. En uh, dan was er altijd goed zicht, maar het betekent dat in ieder geval de decoder met wat uh, moeite past. De uh, bedrading zoals ik hem bedacht had met de weerstand werkt. De motor, ik heb er nu één aangesloten, doet het. Ik moet nu alleen de rest van de draden nog aansluiten uh, rechtstreeks op de printplaat zodat ik uh, af kan van uh, deze losliggende kabels. En uh, als dat gedaan is, dan is deze af. Uh, wat betreft de elektriciteit, er liggen hier allemaal uh, al losse hekjes. Die moeten er nog op. Uh, en ik denk dat die ook nog een keer grondig schoongemaakt moet worden. Lijmresten eraf gehaald. Kom, dat is los, jongen. Die wil niet. Aan elkaar gehecht. Zo. Uh, dus de, het werk aan de buitenkant, dat, uh, dat moet nog. Als iemand nog een goed idee heeft uh, over het verwijderen van de lijmresten, dan hoor ik het heel graag. Want ik zit een beetje... Ermee dat ik dat niet zo goed weet. Plus soldeerbouw, elektriciteit, digitaliseren, geen probleem. Lijn verwijderen, nee, lastig. Zo. Nou, hier zit de decoder. Um, ik ga deze rijden zonder uh, extra batterij. Dus ik knip deze eraf. Zo. Die zijn voor uh, slechte rails, slechte pick-up van, uh, van de wielen. Maar deze heeft op alle wielen stroompick-up. Dus ik ben daar niet zo bang voor dat dat een probleem gaat zijn. Uh, de groene functie gebruik ik ook niet. Hop. Zo. De paarse functie. Ga ik ook niet gebruiken. Zo, dan hou ik over zwart en rood voor de stroom en grijs en oranje voor de motoren. Um, zwart en rood voor de power pick-up, dat maakt niet zo uit waar die op terecht komen. Uh, de power pick-up uh, gaat hier op deze binnenste printplaat print komen. Dus de eerste zal zijn deze zwarte. Is dit een open? Ja. Het is een beetje als, um, alsof je kleding aan het maken bent. Kabeltje er doorheen halen. Goed, uh, mijn camera was vol. Dus ik heb nog niet gekeken hoe ver het hij opgenomen heeft. Ik kan ook niet zien um, hoe mijn beeld eruit ziet. Want uh, mijn laptop wil het beeld niet meer oppikken. Dus ik moet even blind verder. Ik ga nog één poging doen. Uh, als dat niet werkt. Nee, dat werkt niet. Dan uh, doe ik op de gok even zo. Zo, op de gok. Hopelijk staat alles goed ingesteld. Zo niet, dan moet ik uh, dit deel opnieuw doen. De decoder zit inmiddels op, erop gesoldeerd, uh, LED, uh, sorry, de weerstand van de led zit erop en alle kabels zitten erop. Uh, dat betekent dat hij nu in de lok kan. Hij zal er zo in moeten. Hij moet een klein stukje nog naar achteren. Zo, dan zit hij eigenlijk op zijn plek. Ik ga bijna zeggen past als gegoten. De rode rode kabels zijn voor de motor. Zo, de zwarte zijn voor de stroompick-up. Nou, hoe had ik het bedacht? Ik heb de uh, buitenste bedacht voor de stroompick-up. Dat betekent dat zwart Zo. Daarop moet die loopt hier langs die loopt hier langs die gaat aan toe Zo. Oh, dat is ook nog een onderdeel wat er afgevallen is, zie ik. Dat was al een hele droge soldering, dus die doe ik even opnieuw. Zo. Deze Daar moet ik even goed kijken Ik wil de buitenste gebruiken De buitenste hier Is de middelste hier niet De meest linkse, dus die zit net anders En aan deze kant is het Zo te zien ook de middelste Waar is mijn meter Die wil ik gewoon Piepjes geven deze zit als goed is hier aan, maakt verder geen contact met allerlei andere dingen. En de middelste komt hierop uit. Deze middelste komt ook hierop uit. Dat is één. Dat is dus net anders als wat, uh, uh, hoe ze oorspronkelijk zaten, want uh, ze zitten nu dus enigszins in het spiegelbeeld van elkaar. Powerpickups, spiegelbeeld. Power pickups. Hier zitten de binnenste power pickups. Aan deze kant zitten de middelste. Volgende is de motor. Die heb ik dan naast gedaan. Dat is deze. En dat is dan ook die. En voor hem is dat de buitenste. Ja. Deze, ja, aan deze deze kant, uh, aan deze kant zitten ze aan elkaar gekoppeld. Hier doe ik ze ook op de middelste. Zo. Dat zou betekenen dat als ik hem nu op de baan zou zetten, de lampen gaan branden, goed zo. Als ik hem hierop op ga zetten, de lampen ook gaan branden. En nu zitten beide motoren aangesloten, dus als alles in focus is en hier nog iets van te zien is. En ik zou zeggen, rij vooruit. Het maakt niet het mooiste geluid, uh, maar uh, het rijdt wel. Ik denk dat dit toch wat uh, olie nodig heeft. Iets uh, zat er in de weg, ik denk dat een van de kapjes uh, die over het licht heen zit een beetje uitstak. En uh, ik heb nu. Een mooi in elkaar gezette trein. Ik ga hem eventjes vanaf de zijkant proberen te filmen. Als, het, als een mooi eindresultaat. En ik moet wel zeggen dat ik zie al... Jou... Zie hier het eindresultaat. En zoals je ziet heb ik toch de motor verkeerd om aangesloten. Maar, dat los ik nog wel op in de software. Net als het geluid. Ik denk dat dat de frequentiemodulatie is die nog niet helemaal netjes loopt. Um. Zo. Bedankt voor het kijken. Uh, tot de volgende keer. Misschien dat ik hier nog een keer uh, ga laten zien hoe je de lijmresten weghaalt en um, zo niet dan uh, komt deze wellicht aan het einde van het jaar weer terug op een, uh, op een baan om te laten zien hoe die uiteindelijk gaat gaan rijden de realiteit is dat ik toch aan deze dingen blijf knutselen totdat ik ze echt uh, goed vind dus uh, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer